Hallo, en welkom bij een instructievideo van JSD Papier. In de filmpje zal ik je laten zien op welke manieren ons papier te gebruiken is. Er zijn natuurlijk vele manieren om papier te gebruiken, maar geen enkel bedrijf heeft papier zoals dat van ons. Dat zal ik wel laten zien. U kunt er iemand minder lelijk mee maken. U kunt iemand vertellen dat hij niet welkom is. U kunt er lol mee hebben. Het is als mogelijk om oorlog te voeren. En u kunt natuurlijk het hier Zoals u dus zag zijn er vele manieren om ons papier te gebruiken. Wat? Oh, um, Ik weet dat de niet dat we horen dat wij vriend zijn. Dus een prettige dag en ik zie je weer ik op de straat zou om geld te